Hoi, uh, we hebben net een minion gemaakt en uh, ik ben redelijk snel terug nu, omdat uh, ja, we wilden dat bakje nog gaan maken natuurlijk voor je restpapiertjes. Um, daarvoor is het handig als je een iets steviger groen papier neemt. Waarom nou een iets steviger groen papier? Nou, iets steviger natuurlijk, zodat het lekker stevig is. Maar waarom groen? Omdat je dan eventueel ook het bakje kunt gebruiken voor periode vogelbekpieren. Waar begin je mee? Het is een bakje. En dit bakje hebben veel van jullie misschien wel vaker gemaakt. Anderen misschien niet. Je begint met het dubbel vouwen van je blaadje. Zo. En dan vouw ik hem weer open. En dan vouw ik hem naar binnen toe. Tot de helft. Tot het lijntje waar ik net... En dan vouw ik hem weer... En aan de andere kant vouw ik hem ook tot de middenlijn. Zo. Nou heb ik daar drie lijnen staan. En dan ga ik hem nog een keer zo dubbel vouwen. En zo dubbel vouwen. Overigens gaan we per het vogelbier de dek het vogelbekdier nog niet in dit filmpje maken. Uh, dat komt in het volgende filmpje. Maar dan heb je dit bakje nodig. Dus daar zal ik dan in het volgende filmpje ook naar verwijzen. Nu heb ik het twee keer dubbel gevouwen. Net is dat ik het net ook twee keer dubbel had gevouwen. Dan ga ik in de lengterichting, ga ik hem inknippen. Aan allebei de kanten. Dus ik doe het aan deze kant. Geef ik er een knip in. En aan deze kant. Maar ook... Aan de andere kant van mijn blaadje doe ik dat. Zo. Nu kan ik hem zo naar binnen toe vouwen. Het is belangrijk dat je de flapjes aan de binnenkant doet. Althans, niet voor het bakje, maar wel straks voor perri het vogelbekdier. En doe ik de lijm dus aan deze kant van de flap. Hier doe ik de lijm op. Zo, dat is één. En dan doe ik eerst de andere kant. De lijm erop. Zo. En die vouw ik daarop. Zo, een beetje aandrukken goed blijft zitten en dan doe ik hier de lijm op en doe ik ook gelijk aan de andere kant denk er aan voor perry het vogelbekdier vouw je hem aan de binnenkant zo en aan deze kant nu heb ik hier een opstaand randje. En aan de andere kant ook. Die ga ik naar binnen vouwen. Dat hoeft met je... Uh, als je alleen een bakje aan het maken bent voor het restpapier, hoeft dat niet. Maar straks voor perry is het belangrijk, want die moet je ondersteboven kunnen En aan deze kant... Heb ik dat ook. Dan ga ik natuurlijk ook weer vastlijmen. Zo. En naar binnen toe vouwen. Goed aandrukken. Het is altijd belangrijk bij, uh, bij een lijmstift dat je het goed aandrukt. Anders dan laat het weer los. En aan deze kant ook de lijm erop. Zo. Zo. En ook die vouw ik naar binnen toe en ik druk hem goed aan. Zoals je ziet heb je nu een heel mooi bakje. Waar je van alles en nog wat mee kunt doen. Uh, je kunt bijvoorbeeld je restjes papier erin doen, uh, je kunt er een pennenbakje van maken, een potlodenbakje, een bakje voor je gummetjes, et cetera, et cetera. Maar als je er eentje extra maakt, dan kun je daar in het volgende filmpje mee aan de slag voor bekdier. Dan krijgt hij namelijk nog een staart, een snavel en twee ogen. Veel knutselplezier.